Snel aan de slag met het maken van een module in LearnDash. Ga naar je WordPress omgeving en kijk hier bij LearnDash. En zie alle mogelijkheden. Je ziet er een heleboel. Maar we starten meteen hop naar de modules. Nou, hier zie je al een viertal modules staan. Maar we gaan een nieuwe maken. Dus hier rechts naar boven voegen nieuwe module toe. Je ziet... Eerst een titel, module aanmaken en... Oh, LearnDash. Dit is de module titel. Uh, dit is meteen eigenlijk jouw voorpagina van je module. Dus hier moeten we straks inhoud aan toevoegen. Je kunt hier een korte beschrijving neerzetten. Um, wat, wat, he, wat kan de deelnemer in deze cursus verwachten? En je zou nog een klein videootje kunnen inspreken van, kom op, we gaan aan de slag om mensen te motiveren. Nou, Rex, uh, dit is jullie vrijwel bekend. Dat zijn eigenlijk dezelfde onderdelen als bij WordPress. He, ik klik altijd even op concept bewaren. He, we zetten een conceptversie. De categorieën kun je aanklikken. En uh, ook de modulecategorieën, die zijn belangrijk als je werkt met shortcodes. Uh, maar daarover later meer. En hier zie je ook nog dat je de titel van je cursus kunt verbergen. Nou, uh, concept bewaren. En wat we nu gaan doen is gaan naar de bouwer. Het is heel eenvoudig. Hè, dus we hebben al een modulepagina, daar zijn we mee gestart. En nu gaan we de onderdelen van de module bouwen. Dat doen we met hoofdstukken en paragrafen. En hier zie je ook dat je nog een toets kunt toevoegen. Nou, een nieuw hoofdstuk, een plusje. Hoe heet je hoofdstuk? Module bouwen, hoofdstuk toevoegen. En als je hierop klikt, zie je dat je ook nog een paragraaf kunt toevoegen. Bijvoorbeeld. Module bouwen. Oh. In. Stellingen. Paragraaf toevoegen. En hier pakken we nog een hoofdstuk. En dan zeggen we: De module. Pagina. Hoofdstuk toevoegen. En zo zie je dat jouw cursus uit twee hoofdstukken bestaat en één paragraaf. En dat we geen toets hebben. En dan zeggen we weer concept bewaren. Zo snel gaat het. Eenvoudig toch?